Hoi, ja, ik vond dat ik toch iets moest delen, als het ware, over um, ja, de hele corona gebeuren. Het heeft voor mij een tijdje geduurd. Zelfs dat ik ook een beetje zo van, ja, wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er in mij? Maar in deze video wil ik drie belangrijke aspecten delen met jou, die op dit moment van mij, volgens mij, heel erg van belang zijn. Kijk, het moment dat er de corona-uitbraak... Ja, de hele wereld over ging, ja, was er eigenlijk bijna meteen een hele andere wereld. Een wereld die we niet kennen, waar situaties zijn die we nog nooit meegemaakt hebben, waar beslissingen worden genomen die we nog nooit hebben gehoord. Ja, en dan kom je eigenlijk in een ruimte waar je heel onbekend bent, waar eigenlijk als het ware de, geen vloer is en geen plafond waar je niet weet wat links, rechts, boven of onder is. Um, en dat is eng en dat is spannend. En, en tegelijkertijd gaat het leven gewoon door, dus dat is ook interessant. Dus het, het is er allebei. Nou, dit noemen ze ook wel liminal space, de ruimte eigenlijk waar een soort overgangsruimte, een ruimte tussen het een en het ander. En zo'n ruimte, zo'n ja, zeg maar metaforische plek waar je dan bent, die vraagt om drie, ja, drie aspecten, drie belangrijke zaken. En het eerste is dat je eigenlijk alles loslaat wat je kent, wat je, ja, wat je wil, wat je hebt bedacht, de plannen, ook eigenlijk alle overtuiging over hoe de wereld wel of niet in elkaar zit. Over hoe jij in elkaar zit, wat jij nodig hebt, niet nodig hebt. Ook je angsten, je verlangens. Dus het gaat eigenlijk over, kan je helemaal zijn in dat moment? Kan jij zijn in die ruimte, in die tussenruimte waar we eigenlijk niet weten waar we naartoe gaan. Dus het gaat echt over loslaten. Nou, er zijn allerlei verschillende manieren voor en ik, nou, ik hoop dat je daar je eigen manieren voor hebt om dat te doen. En het tweede aspect is, ja lukt dat dus niet? Want dat kan ook hè, dat je zegt, ja ik kan maar ik, ik blijf malen of ik voel die angst of ik, ja, ik word helemaal panisch of... Of ik word eigenlijk een soort apathisch. Kan ook nog, hè? dat je een soort helemaal tot niks meer komt. Dan is het goed om daar naar te kijken. Dus ga ook naar binnen toe. Ja, je moet sowieso, is het goed om binnen te blijven. Vooral als je niet eentje buiten wandelt. Maar het is ook goed om, om naar binnen in jezelf te gaan kijken. Van wat, wat wordt hier nou geraakt? Welke aspecten van mezelf ja, komen nu in het licht? Welke schaduw misschien wel van mezelf? Welke overlevingsmechanismen? Want er wordt echt aan de... Aan de fundering van je bestaan wordt er wordt er getornd, ja en dan reageert ieder mens eigenlijk anders. Dus ga naar binnen en een onderzoek bij jezelf van wat wat wordt er in mij nou geraakt en waarom ben ik zo bang? Gaat het over geld? Gaat het over dood? Gaat het over vrijheid? Er zijn allerlei aspecten die jou kunnen raken. Ja en dan het derde aspect als je dus losgelaten hebt wat er los te laten is, je hebt naar nou Binnen gekeken en onderzocht wat daar zich allemaal afspeelt. Dan is het zaak om contact te maken met je zuivere intuïtie. Dat ja, het innerlijke weten wat eigenlijk verbonden is met ja, een soort universeel weten. Wat verbonden is met een, um, ja, een veld van onbe onbegrensde mogelijkheden. Nou, en Als je daar contact mee hebt met die zuivere intuïtie, dan kan je dus ook bepalen welke stappen je te nemen hebt. Of wat er wel of niet te doen staat. Dus in plaats van acties te nemen op basis van paniek of vanuit van oh ik heb zin in dit of uh, ik wil niet dat dat gebeurt. Ga je acties nemen vanuit die stilte en die zuivere intuïtie. En dan, ja dat kan spannend zijn, want die stappen, je weet niet waar het uiteindelijk naartoe gaat leiden. Maar dan, dan neem je stappen die dus verbonden zijn met dat grotere geheel. En verbonden zijn ook met ja, wat ik dan noemde emerging future. Dus de toekomst die op je afkomt wat je er ook aan doet. Want daar, daar zitten we nu middenin. Dus stap 1 is, laat los, kom in die stilte en, en ja, laat eigenlijk alles wat je, wat je bekend is los. Stap 2 is, ga bij jezelf te raden, kijk naar binnen wat er daar echt aan de hand is, waar, waar, wat kom je tegen. En stap 3 is, ga dan naar je intuïtie, je zuiver intuïtie en neem die stappen die vanuit daar, zeg maar, die vanuit daar, die vanuit daar ontstaan, die stappen. Nou, mocht je vragen hebben... Dan uh, kun je me een mail sturen of reageren.